Ik deel Naomi's verloofdjes uit voor het V-team. Hey! Lekker! Nou, ik ben Lucette, ik ben 13 jaar oud. 14 jaar oud. En ik ben 20 jaar en ik ben 12. Ja, ik ben Hanin en ik ben 13 jaar oud. Ik ben Wanneke en ik ben 13. En je bent? 14 jaar! Ja, ik ben En Ik ben jij. V-teamers! Het ah, team En vorig jaar ja. waren jullie ook V-team, toch? Ja. Hoe vonden jullie vorig jaar nou het V-team? Sorry, vorig jaar heel leuk. Ja, oh, ja, en de sfeer is gewoon heel leuk. Um, Superleuk. Dat was de eerste keer. Ik zat vorig jaar hier ook bij C. Ik vond het vorig jaar ook heel leuk, want ja, je had gewoon heel veel vrienden gemaakt en het was gewoon heel leuk. Uh, best wel gezellig en je voelt bijna geen pijn. What? Nou, ik uh, had bijna geen pijn, omdat als je met een groep loopt, dan neem je elkaar echt mee. En op wat voor manier? Nou, omdat je gezellig met elkaar aan het praten bent zo en, en dan gaat daar ook weer wat door de megafoogroepen. Applaus. Okay. hoor! Als je even nadenkt over het vetum, wat heeft het jullie gebracht? Nou vrienden en vorig jaar die ook gewoon heel zelfstandig zeg maar, ik ga met vriendinnen, um, vrienden, meer zelf, een beetje zelfvertrouwen en uh, o, in huis, ja. Leuk. um, leuke in. Ja. Ik denk, denk ik dat ik uh, meer nadenk over, uh, ja, reden, denk ik wel. En ja, ik ga ook vaak naar zo'n herdenking toe, omdat ik dat wel belangrijk vind. Ja, dat je gewoon heel makkelijk vrienden kan maken. Ja, want hoe kon je dat eerst minder? Ja, eerst was ik zeg maar heel erg onzeker, want ik wist niet wat mensen van mij vonden. En nu gaat het echt su super, want je kan gewoon tegen iemand zeggen van ja, hoe gaat het? En dan heb je gelijk al een praatje met diegene. En dan loop je een stukje verder en dan ben je mijn bevriend. Ik heb gewoon veel mensen leren kennen waar ik nu nog mee bevriend ben. En als jullie nog één tip zouden mogen geven aan het V-team van nu, wat moeten zij er echt uithalen? Veel, veel plezier en gewoon... Heel veel tegen mensen praten en dan, ja, dan praat je vanzelf wel meer en dan krijg je wel gewoon meer vriendschap. Ja, ook gewoon het plezier hebben en ook gewoon contact houden met je vrienden. Je mag wel jezelf laten zien. Dat vind ik een hele mooie, je mag jezelf laten zien. Ja. Wat is het belangrijkste wat je hebt geleerd? Ja, dat je soms wel eens blijer mag zijn met je leven, omdat er ook andere Goed. kinderen zijn die bijvoorbeeld slechter hebben. Nou ja, je kan natuurlijk heel veel mensen bereiken en al is het maar een heel klein groep. Het is toch al een stap om zeg maar, wat meer van het onderwerp te laten horen en dat er meer mensen naar gaan kijken en dat er meer mensen meer van weten en zo. Dus ja, dat eigenlijk. En die kans heb je eigenlijk gekregen bij het v team Ja.